De wedstrijd is begonnen. Nu ruimte. Nicky van Hilten, Huber, Omar, El Ghazouani, Franco Olijven en Tim van den Berg. Stef Nijland behoudt steeds het overzicht. Gaat nu diep. Prachtige paas van uh, Sem de Wit. Wat een ongelofelijk mooie aanval van DVS 33. Lars Miedema doet waar hij voor staat. Prachtige paas van Sem de Wit. Op uh, Stef Nijland. Stef Nijland zag in één oogwenk Lars Miedema vrijstaan. En die tikt die bal. Heel beheerst binnen. Prachtig. De aanval Davies, 33. Heel goed. Lars Miedema voelt zich ook steeds comfortabeler. Stef Nijland, wederom. Lars Huber krijgt daar net niet die bal goed onder controle, maar hij krijgt wel de vrije trap mee. Blijft daar wel licht geblesseerd liggen. Hij deed het tegen Dovo. Onder andere. Heerlijke vrije trap. Komt hij. Aanloop. Schot. Oeh. Net naast. Hij deed het toch vrij rustig. Er was dus kennelijk ruimte. Aan die kant. Lars Miedema loopt achter zijn eigen kopbal aan. Maar uh, Alex de Jong zit daar ook tussen. Weer onderschept uh, Omar El Ghazouani. Ja. Is toch snel hoor. Ah, die paas komt niet aan bij uh, Stef Nijland. Nu. Werkhoven. Werkhoven naar kapitein. Kapitein trekt naar binnen. Schiet. Maar wordt geblokt. Prima redding, uh, Daan Huiskamp. Ja, die staat er niet voor niks. Nicky van Hilt. Strakke bal op uh, Lars Miedema. Kan uh, Maarten van Dijk erbij? Nee. Ja, nu toch wel. Oeh, foutje. Gerritsen. Had erger kunnen aflopen. Maar DVS nog steeds in aanval. Stef Nijland. Stef, kijkt. Paast. Nicky van Hilten. Doet niets, lief, eh, niets liever dan eh, 1-2 opzetten. Daar aan de rechterkant. Oh, dit is heel mooi gespeeld. Helaas. Diezelfde uh, Stef uh, Kaptein. Stef uh, Kaptein komt hij met uh, de corner. Maar. Uh, Oeh! Nou zeg, oh, als door een wonder wordt die bal toch uh, gered door uh, Daan Huiskamp... na die mislukte trap van uh, Tim van den Berg. Tjonge, jonge, jonge. Stef, heel eigenwijs, vanaf dat plekje kan ik hem veel makkelijker raken. komt hij? aanloop, schot en... Wow, wow, wow, wow, wow. <lacht> Latje tik. Is ook een van zijn uh, favoriete bezigheden. Fluitsignaal van de scheidsrechter. Aanvang tweede helft. Gelijk een lange bal. Excelsior. De Jong. Een rush naar voren. Goeie paas. En gelijk door. Ja. Nou ja. Normaal gesproken is dit gewoon een doelpunt bij Werkhoven. Maar dit seizoen niet. Verde bal. Lars Miedema Kan die daar koppend wat betekenen? Zeker. Oh, wat een fantastische... Ja, oh, dit moet een doelpunt zijn. Schitterende paas van uh, Stef uh, Nijland. Er zijn wel een paar spelers uh, rijp voor vervanging, denk ik. Bij DVS, onder andere Lars Miedema. De pijp redelijk leeg. Kijk, dit voetbal is uh, dik in orde hoor, bij Excelsior. Ook daar weer volledig vrij. Maar hij heeft wel Tarek Everen tegenover zich. Maar ondanks dat. Oh, via, via de paal. Binnenkant paal. Helemaal naar de andere kant. Lars Huber. Goeie balanname. aan Stef Nijland. Wederom, goede loopactie. Prima, Stef Nijland. Salah Mooi. Oh, jammer. Goed geprobeerd. Volgende gevaarlijke moment. Ongetwijfeld. Komt hij. Hoog voor de pot. Van Beek natuurlijk erbij. Ook lengte. Esaf Savi. Ja, slim. Slim. Makkelijk eronder uit hoor. Komt hij Esaf Savi. Dit wordt hem, dit wordt hem. Ja, toch een doelpunt. Volkomen verdiend. Voor Excelsior. Via de rebound. Tikkie, tikkie. Nogmaals verdiend. Sem de Wit. Stef Nijland. Maarten van Dijk. Maarten van Dijk. Prachtige paas. Sam de Wit. Oh, nu. Ja, nee. Het is niet te geloven. Oh, wat een opwindende slotfase. Dat die bal er niet in gaat. Jongen, jongen. Hoe kan het? Nou, scheid zegt er later toe. Scheidsrechter fluit voor het laatst. Eindstand 1-1. Allen bedankt voor het kijken. Volgende week uit tegen Hoek. Ik weet niet of we er dan bij zijn. We zullen het zien. DVS verliest hier twee punten tegen Excelsior. Henny in het Hof na deze wedstrijd: DVS 33, Excelsior 31. Jouw verhaal? ben ik nou bijna door mijn neus heen? Of, uh... Mijn verhaal is dat we uh, uiteindelijk een uh, gelijkspel hebben uh, gekregen. Achteraf aan het eind van de wedstrijd zeg je nou daar mag je misschien wel uh, tevreden mee zijn. Zij ook en wij ook. Uh, een wedstrijd met meerdere gezichten. Ik denk dat wij een hele mooie goede 1-0 maken. Dan hebben we ook heel veel vertrouwen om in de bal te komen in het begin. Na een manier of 20 dan doen we eigenlijk in balbezit iets minder. Zij doen wat meer, waardoor zij wat beter in het spel komen. Zij gaan wat meer vrije mensen spelen, maar dat heeft te maken met een aantal dingen die bij ons gewoon niet goed gingen. De hele wedstrijd niet. En dat, en dat vond ik met name, dat als wij kort kort spelen en er komt druk op de bal, dan heb je bijna altijd diepte. En dat hebben we al aangegeven, alleen er werd nooit diepte gesproken zonder bal. Terwijl we, daar dachten wij wel de meeste ruimte zouden kunnen krijgen en die lachte er ook heel erg. Alleen de tegenstander werd op een gegeven moment agressiever, die gingen weer meer spelen. Wij werden wat onzekerder, vond ik, in de manier van spelen. Als je keek, dan denk je van, hé, hey, het lijkt wel of ze wat minder uh, makkelijk elkaar de bal toespelen, onder, bal, uh, onder, onder druk. En uh, nou dat, aan het eind van de, de eerste helft zag je al dat het een beetje ging kantelen en dat zij, vond ik, wat beter de overhand kregen van de wedstrijd. In rust een paar dingen afgesproken. Onder andere dus gaan we wat meer diep doen zonder bal. Want als zij komen, wat zij deden dus de tweede helft, is het ook niet erg als je een keertje onder druk komt te staan. Dat is helemaal niet erg. Als je dan maar direct metscherp er tussendoor komt en je schiet hem er netjes in. Dan mogen zij komen wat ze willen als je dan maar gebruik maakt van de ruimte die ontstaan. Nou, dat hebben wij niet gedaan denk ik. En we waren ook niet meer bij machtig vond ik om een overtal op het middenveld te creëren wat er wel was. Dus de keuzes die in het veld werden gemaakt die werden steeds slechter. Uh, op een gegeven moment dachten, dachten we van nou, we willen uh, Tariq uh, achterin erbij zetten om wat meer uh, kopkracht erbij te hebben, ook wat meer uh, mensen achterin hebben die wat meer power kunnen brengen. En gelijktijdig salassie we dan op het middenveld kunnen brengen, dat je iets meer balans op je middenveld zou krijgen. In plaats van dat Stef elke keer weg is en, en Huber is elke keer weg en Las is al weg en Omar is dus weg. Dus heb je misschien zeven man en dan kunnen altijd nog mensen gaan. Maar dan is het niet direct dat het uh, een soort 4-2-4 uh, gaat worden, dan wordt het meer vanuit een 4-3-3 dat je dan door kan. En, uh, maar we hebben de tweede helft heel slecht, uh, vond ik, doorgedekt op, uh, op de vrije mensen die bij hun uh, vrijkwamen. kwamen. En daardoor kwamen zij steeds aan het voetballen en dan, ja, dan valt hij uh, 1-1. Nou, ik denk wel terecht, terwijl wij denk ik, daarna nog een paar kansen hebben gehad. Maar dat zullen zij ook zeggen. Zij schiet ook twee keer een bal op de lat, geloof ik, binnenkant paal. Nou, die laatste moeten wij dan natuurlijk alweer maken, dus ik denk achteraf mag je blij zijn met 1-1. Uh, Alleen ik denk dat beide trainers ook iets hebben van. Als wij met 3-0 hadden gewonnen was het ook heel logisch geweest als we de kans hadden gemaakt. Terwijl zij hadden kunnen zeggen, ja, op basis van de 12, als we met 3-1 van het veld afstappen, zij. Zou dat ook logisch zijn geweest. Dus het is een rare wedstrijd waarbij we wel, uh, en dat klinkt raar dat ik het zeg, uh, denk ik moeten koesteren dat we 1-1 van het veld afstappen. Dat we ook weten van, oké, okay, er zijn nog heel veel dingen die we beter moeten gaan doen. Maar dat komt wel. En dat vertrouwen moeten we ook hebben. En die kwaliteit hebben we ook al aan boord. En als we dan wel de juiste dingen gaan doen, dan zie je echt fases in de wedstrijd. Echt wel dat we heel veel do dominantie kunnen pakken, maar dan ook kunnen scoren. En nu hebben wij een gedeelte, dus zijn we een gedeelte dominant geweest in direct scoren, maar een gedeelte zijn we niet in dominant geweest. Maar dat gebeurt allemaal wat doe je in balbezit. Dus daar, daar valt nog wat aan, aan te werken en daar valt er nog heel veel aan te winnen. En dat gaat deze groep ook echt wel oppakken. Dus uh, heel erg teleurstellend dat we aan de ene kant twee punten hebben weggegeven. Maar misschien wel één punt als, als stad van een uh, fase waarin we nog beter gaan beseffen dat we, dat we nog harder moeten werken. En nog meer elkaar aanspraken moeten doen, ook accountable moeten maken voor de dingen die je vraagt in zijn en een balverlies. En uh, dat, dat is een proces en uh, nou, dat, dat, ja, dat is gestart en daar, daar gaan we verder. verder. Ja, Excelsior deed mij een beetje denken aan Ecuador uh, gisteravond, uh, qua intensiteit hè, bedoel ik dat? Ja, nou, mis, misschien is dat ook zo. Uh, zij hebben, en dat doen ze ook goed hè? ik heb ze natuurlijk wel een beetje gevolgd en... Uh, uh, bij hun is het elke, elke, elke, elke, ook in de trainen elke keer zegt van blijf bij elkaar, blijf hard werken, steun elkaar. Nou, dat zag je in deze wedstrijd ook. Ze weten ook dat ze dat op die manier alleen maar weer om kunnen draaien. ze hebben natuurlijk heel veel kwaliteit in die ploeg, dat, dat zit er altijd al in. Deze ploeg komt wel van de onderste plek af? Dat, dat weet ik niet, want daar gaan heel veel dingen mee spelen. Daar gaan heel veel dingen mee spelen. Wij hebben ze nu de, de kans gegeven. Maar als, je, zeg maar als wij de eerste helft naar nou de, de 2-0 er ook in schieten, ja, dan krijgt zo'n ploeg, ploeg, zo ploeg misschien wel weer een klap. Dus je weet niet hoe ze mentaal eruit halen. Ze hebben het vandaag heel goed gedaan en agressief gedaan. En ik vind ook dat wij best wel bij Vlaag agressief zijn geweest. Maar wij moeten in de manier van denken in spelen, zullen we wat rustiger moeten doen. Eigenlijk zijn we te geforceerd aan het voetbal. De hele wedstrijd door. In plaats van hou nou, uh, vanuit, vanuit meer overleg en meer rust wordt het allemaal veel sneller. In plaats van als je snel gaat, wordt het alleen maar trager. Dus, uh, ja. Maar zij hebben het, uh, heel, veel, heel veel leuke dingen gedaan. Maar daar hoef ik niks over te zeggen. Dat mag hun trainer zeggen. Ik vind dat wij ook goede dingen hebben gedaan. En de mindere dingen moeten wij verbeteren, dus ik ben helemaal niet... Uh, mensen hebben het binnen een boosje op de ploeg of hebben teleurgesteld. Nee, het ene wat teleurstellend is dat ik volgens mij op een gegeven moment al na een minuut of vijftig... heel veel mensen in het publiek, uh, een wissel die... Ik denk, oh, dus die komen alleen op de tribune zitten om alleen maar te klappen als je wint. Nee, het is ook van oké, okay, we hebben het moeilijk, hoe gaan we nou die jongens helpen? Nou, en dan kun je ook op een uh, zeiken op de tribune. Moet je zelf weten, als je daarvoor komt uh, en je wilt van huis over een keer en lekker gaan zeiken de tribune, moet je vooral doen. Maar daar help je niemand mee. Dus wij gaan wel door met ons proberen te verbeteren. En daar helpen wij elkaar wel mee. Heb je gelijk in, uh, Henny? Uh, Hennie, ik uh, wens je heel veel sterkte met je blessure. Met de sol soleus. <laughs> soleus, heel goed. <laughs> ja, oké. Okay.